In deze tutorial gaan we tonen hoe je als docent taken die door cursisten opdrachten die door cursisten ingediend zijn, hoe je deze kan gaan verbeteren. Wanneer je als docent op de startpagina staat van je cursus, heb je al als eerste onderdeel aan de rechterkant de lijst met opdrachten. En daar zie je ook al welke opdrachten ingediend zijn en die nog niet beoordeeld zijn. Je kan het ook op een andere manier zien als je gaat naar het onderdeel opdrachten je gaat gaan klikken op een specifieke opdracht die cursisten moesten maken, in dit geval de presentatie van de gekozen fotograaf, dan kan je hier aan de rechterkant ook al zien van kijk, er is al één ingediend, en die ene taak is nog niet beoordeeld. Het beoordelen zelf gebeurt door de speedgrader. De speedgrader is binnen Canvas een heel krachtige omgeving om je taken te beoordelen en te voorzien van de nodige feedback. Je hebt hier bovenaan... Hier worden verschillende tools. Je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, ik ga hier ter hoogte van dit een tekstballon voorzien. Ja? En ik kan hier zeggen van kijk, tekst als feedback ingeven. Het is dus niet nodig om eerst die taak te gaan downloaden, te verbeteren en dan te gaan uploaden. Je kan dus tekstballonnetjes plaatsen. Je kan zaken gaan uh, markeren ook. Je kan een tekstvak plaatsen. Dus met deze knop kan je eventueel ook bepaalde tekst gaan doorstrepen. Zo, Zodat je, je kan duidelijk maken waarom uh, iets niet goed was. Maar je kan ook, je, eventueel andere kleuren uh, kiezen, je kan ook hier de tekst gaan, uh, op deze manier, tekst als feedback gaan ingeven. Je kan er ook voor kiezen eventueel om een bestand te gaan toevoegen als feedback, dat is ook een mogelijkheid. Ja. Met deze knop, media opnemen, kan je gesproken feedback gaan ingeven. Ja. Nu zie je mij niet omdat de webcam opstaat voor het opnemen van deze video, maar ik kan ervoor kiezen om ofwel enkel de micro, enkel audio op te nemen als feedback. Oftewel de webcam, he. door te klikken op start opname, taalt hij af. Ja. Kan je nu uw gesproken feedback gaan ingeven, zodat de cursist alles goed begrijpt. Klikken we op voltooien en opslaan en dit mediabestand is hier nu eigenlijk toegevoegd als feedback. Een andere mogelijkheid is klikken hier op de knop om spraakherkenning. Ja. Dus als ik hier nu klik in het tekstvak en ik klik voor opname, dan zal eigenlijk alles wat ik inspreek, ja, mijn handen zijn dus vrij, alles wat ik inspreek zal ingetypt worden en zal dan kunnen gebruikt worden als feedback. En dan zie je deze tekst hier staan, dan kan je eventueel nog die tekst wat gaan bewerken, indien dit nodig is. Ja. De taal die hier gebruikt wordt, is de taal die ingesteld is bij je Google Chrome. Ik kan er ook voor kiezen om de punten in te geven, 4 ja. op een 10 bijvoorbeeld. En wanneer ik klik op inleveren, ja, dan zal de cursist verwittigd worden van deze feedback via mail, maar ook op de startpagina van zijn scherm. Ja. En dan kan ik hier met deze knoppen eventueel naar de volgende of de vorige cursist gaan. En hier je zegt van kijk, ik wil toch deze taak gaan downloaden, is het mogelijk door hier te gaan klikken op de knop om dit bestand te gaan downloaden.